Hoi, ik ben Danielle en deze video gaat over homeostase en feedbackmechanismen. We gaan het hebben over milieu interieur, homeostase, negatieve feedback en positieve feedback en natuurlijk de samenhang daartussen. Milieu interieur is de tegenhanger van milieu exterieur. Het milieu exterieur is het milieu wat om ons heen zit, de lucht om ons heen, hoeveel zuurstof er in de lucht zit, wat de temperatuur is, etc. Het milieu interieur is wat er om onze cellen heen zit. Het vocht wat er omheen zit, hoeveel zuurstof daarin zit, wat de temperatuur daarvan is en nog veel meer. Het milieu interieur wordt ook wel de extracellulaire vloeistof genoemd. Letterlijk de vloeistof buiten de cel. Om het plaatje compleet te maken hebben we dan ook nog de intracellulaire vloeistof. Letterlijk de vloeistof binnen de cel, dat niet tot het milieu interieur wordt gerekend. De wisselwerking tussen de mens en het milieu exterieur is dat wij alles wat we nodig hebben krijgen uit het milieu. Er is eten, er is drinken, er is zuurstof, etc. Als betaling moeten wij de omgeving niet vervuilen, af en toe eens opruimen en bewust omgaan met de beschikbare middelen, waardoor het milieu zijn deel kan blijven uitvoeren. Milieuproblematiek gaat buiten de scope van mijn YouTube-kanaal, maar hier is wel een mooi voorbeeld hoe onze cellen hier een stuk verstandiger mee omgaan. De wisselwerking tussen de cel en het milieu interieur is dat de cellen alles krijgen wat ze nodig hebben: eten in de vorm van glucose, drinken in de vorm van water en ook nog zuurstof, etc. Als betaling helpen de cellen het milieu interieur constant te houden. Wordt de temperatuur te hoog, dan wordt er een mechanisme in gang gezet om dat weer te herstellen. Dit wordt homeostase genoemd streven naar intern evenwicht waarbij het milieu interieur een stabiele samenstelling heeft. Falen van homeostase zal leiden tot een giftige omgeving voor onze cellen en zal daarom leiden tot een ziekte of als de situatie niet verandert, uiteindelijk tot de dood. Homeostase wordt bereikt door wat we noemen negatieve feedback, of ook wel negatieve terugkoppeling. Hierbij wordt elke variatie buiten de normale grenzen automatisch gecorrigeerd. Negatieve terugkoppeling wekt een tegenovergestelde reactie op. Als we temperatuur even als voorbeeld nemen. Bij een lage temperatuur zorgt negatieve terugkoppeling ervoor dat de temperatuur omhoog zal gaan. En bij een te hoge temperatuur zal negatieve terugkoppeling ervoor zorgen dat de temperatuur omlaag zal gaan. Kortom, negatieve terugkoppeling zorgt voor een tegengestelde reactie. Hoog naar laag en laag naar hoog. Om dit goed te kunnen doen hebben we drie componenten nodig. Het oppikken van de prikkels met een detector. En dan moet het controlecentrum deze prikkel interpreteren als te hoog, te laag of als precies goed. En als het controlecentrum tot de conclusie komt dat de waarde buiten de acceptabele waarde gaat, dan zal de uitvoerende partij, de effector, worden ingezet om het probleem te verhelpen. Als het probleem verholpen is, zal de originele prikkel wegvallen en stopt het cirkeltje dus. Deze reactie komt heel veel voor in ons lichaam, omdat het zo goed de homeostase kan bewaren. Het is goed om te weten dat voor de meest belangrijke factoren er meerdere mechanismen bestaan om de homeostase te bewaken, zodat als er eentje wegvalt nog de anderen het kunnen overnemen. In de video voorbeelden van negatieve feedback leer je over een paar belangrijke factoren die worden gereguleerd door negatieve feedback. Aan het eind van deze video kan je doorklikken naar die video. Dan als laatste nog de positieve feedback, de tegenhanger van negatieve feedback. Positieve feedback zal een prikkel versterken, dus als een waarde te hoog is, nog hoger maken, of een lage waarde nog lager maken. Dit is dus een situatie die tegen de begrippen van homeostase ingaan. Een hogere waarde nog hoger maken en een lage waarde nog lager maken. Je snapt dat dit soort acties dus relatief zeldzaam zijn in het lichaam. Het zou wat zijn als je een te laag zuurstofgehalte in je bloed hebt en je lichaam gaat er extra op aansturen dat het nog lager wordt. Positieve feedback zie je eigenlijk alleen heel kort als een soort gaspedaal bij een proces dat je snel voltooid wil hebben, zoals bloedstolling als je aan het bloeden bent, of bij een bevalling en bijvoorbeeld bij de spijsortering. Als het gewenste effect is bereikt, het bloed is gestold, het kind is geboren en de hamburger is verteerd, dan zie je dat de situatie weer terugkeert naar het evenwicht. Een belangrijk onderdeel van het bewaren van de homeostase is dat de cellen van ons lichaam met elkaar kunnen communiceren. Kun jij twee orgaanstelsels noemen die betrokken zijn bij de communicatie in het lichaam? Ik hoor het graag van je in de reacties. Heb je wat gehad aan deze video? Geef hem dan een duim omhoog en wil je meer video's kijken en nog meer oefenvragen maken, Binnenkort start ik met de Juf Danielle Academie, neem alvast een kijkje op www.jufdanielle.nl Bedankt voor het kijken!